Ik ben hier vandaag bij KPMG met Martijn Sprengers. Martijn is adviseur Informatiebeveiliging bij KPMG. We gaan het hebben over SAP Security vandaag. Martijn, als je kijkt naar SAP Security, wat is de grootste misvatting op dat, op dat stuk? Ja, de grootste misvatting bij SAP Security is met name het onderschatten van de complexiteit. Dat heeft met name te maken met de hoeveelheid functionaliteit en de legacy, zoals wij dat noemen, die al vanuit de jaren 70 en 80 is meegenomen. Nou, wat is SAP eigenlijk? SAP is een Enterprise Resource Planning Systeem. En daar hebben we er al een aantal van, namelijk Oracle, GD, Edwards, Baan, bijvoorbeeld. Maar SAP is toch op zich wel de grootste. Heeft ook een ontzettende codebase, zoals dat heet. Meer dan 300 miljoen regels code. Daarmee ook groter dan Microsoft Windows, bijvoorbeeld. En ja, al vanuit de jaren 70 en 80 gemaakt. Bijvoorbeeld. De laatste versie waarvan heel veel organisaties waar wij komen die nog op draaien, dat heet de R3-stack, zoals dat dan genoemd wordt. En die draait al sinds 1992, die is in 1992 uitgekomen. En eigenlijk wat je ziet is dat er heel veel functionaliteit tegenaan is geplakt, bovenop is gezet, nieuwe functionaliteit bedacht. En ook heel veel connecties met, met, met, de, met de binnen- en buitenwereld. Want deze systemen, zo'n ERP-systeem, vormt eigenlijk de... de ja, het hart van je organisatie. En dat betekent uh, met name vanuit een, uh, vanuit een financieel perspectief, dus eigenlijk de, de businessprocessen rondom de financiële uh, organisatie, dat dat doe je met een ERP pakket. Um, en van oudsher werd er da daarom ook alleen vanuit auditors echt goed naar gekeken. Bijvoorbeeld een auditor die kijkt naar hoe de, de scheiding tussen de rechten zit in het systeem. Dus iemand die een uh, offerte aanmaakt, uh, dat moet niet dezelfde zijn als degene die een uh, offerte kan goedkeuren. Nou, als je dan kijkt naar hoe die systemen zijn gegroeid over de jaren, uh, kun je ook wel begrijpen dat die systemen ook veel belangrijker worden voor organisaties. Want dat is namelijk alle data van een, van een organisatie zit daarin. En als je dan kijkt naar die, uh, uh, dat het groeiende systeem, dan wordt de beveiliging van zo'n systeem ook veel belangrijker. Uh, met name op de koppelvlakken met andere systemen. Traditioneel werd dan gekeken naar is dat SAP systeem veilig, want eigenlijk het, het systeem zelf bevat die data we werd het landschap vaak overgeslagen. Met het SAP-landschap bedoelen we eigenlijk alle systemen die data invoeren, maar ook de systemen die data uitvoeren. Bijvoorbeeld, je hebt HR-data, die komt uit een HR-systeem, gaat dan naar zo'n SAP-systeem. Daar wordt het verwerkt, wordt het bijgehouden. En bijvoorbeeld daarna wordt de salarisuitbetaling gedaan via een payment-systeem of een, bij wat grotere bedrijven een Swift-interface. Dus die heeft direct contact met de banken. Dan gaat het gewoon een betaalbestandje van dat SAP systeem naar dat SWIFT systeem. En als je dan eigenlijk goed wil kijken, wat is nou de grootste misvatting, is dat in dat landschap heb je veel meer kwetsbaarheden en dreigingen die uitgebuit kunnen worden dan alleen dat ene SAP systeem zelf. Bijvoorbeeld dus ook die interfaces met andere systemen. Nou, wat je ook nog heel veel ziet is dat het systeem waar de data staat niet altijd het belangrijkste systeem hoeft te zijn. Dat klinkt misschien een beetje cryptisch, maar het gaat erom dat je in kaart brengt welke logische toegangspaden hebben wij nu naar ons SAP-landschap. Dat kan dus ook zijn omdat jouw SAP-landschap bijvoorbeeld bij een derde partij kan staan, omdat bijvoorbeeld het besturingssysteem en de database worden beheerd door de derde partij. Je applicatie, de SAP-applicatie zelf, wordt beheerd door een vierde partij en er staat ook nog een stukje in de cloud bijvoorbeeld. Nou, eigenlijk ...weet je dan niet meer wie er nou bij die data kan en hoe. Want die derde partij kan ook weer aan de achterkant verbindingen hebben om die systemen te beheren. Dus als je zo de, de, de beveiliging van zo'n SAP-landschap in kaart wil brengen... Eh, ...moet je veel meer kijken dan, dan, dan naar de systemen die de data hebben. Ook echt dus, hè, waar de data fysiek op de schijf staat. En daarnaast wordt er ook vanuit oudsher veel meer vanuit een compliance perspectief naar security gekeken. Zijn de security baselines goed geïmplementeerd? Een leuk voorbeeld daarvan is dat Microsoft, IBM, alle grote bedrijven al heel lang een soort security baseline hebben. Dus voor alle beveiligingsinstellingen, de, de, de aanbevolen beveiligingsinstellingen worden, ja, die daarin staan, heb je dat bij SAP pas anderhalf jaar. Anderhalf jaar geleden is zo'n baseline pas uitgekomen. Nou, op zich een hele goede baseline, iets van 150 pagina's, maar er is, ik ken geen. ...organisatie die daaraan kan voldoen, 150 pagina's aan instellingen en aanbevelingen op het gebied van security. Gewoon omdat je daarna, ja, als je dat doet, is het bijna niet meer werkbaar. Het systeem wordt wel veilig, maar ook heel erg gebruiksonvriendelijk. En daarnaast zie je ook dat, dat heel veel bedrijven denken, ja, beveiligingen... ...het SAP-landschap beveiliging heeft vooral met patching te maken. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar hoe, hoe kun je nou in SAP in, inbreken, bijvoorbeeld is voornamelijk door de gebruikerskant, dus de gebruikers moeten hebben toegang nodig tot data, dus die gaan met hun laptop inloggen in zo'n SAP systeem. Dus eigenlijk is die laptop ook onderdeel van de keten die toegang ontsluit naar die data in de database. Hetzelfde geldt voor ondersteun ondersteunende systemen. In het SAP landschap bijvoorbeeld is een solution manager, zoals dat dan heet, is een systeem wat, wat verbinding heeft met alle systemen om bijvoorbeeld te kijken of ze nog live zijn, om patches uit te rollen en om de configuraties te bekijken. Op zich heel fijn vanuit een beveiligingsperspectief, maar ook meteen een beveiligingsrisico aan zich. Want op het moment dat jij die solution manager weet binnen te breken, dan kun je bij alle andere systemen. Maar omdat de solution manager zelf geen data bevat, wordt die vaak overgeslagen als je, als je gaat hebben over de kroonjuwelen. Waar staan je vragen aan een organisatie? Nou, dan zullen ze niet zeggen, de, de solution manager. Want ja, die heeft alleen verbindingen. Maar voor je beveiliging is die net zo belangrijk. Want ja, dat klinkt als een dooddoener, maar het is natuurlijk, de beveiliging is natuurlijk zo sterk als je zwakste schakel. Nou goed, dat snappen een aantal bedrijven. En die gaan zich dan bezighouden met, oké, okay, we krijgen de voordeur niet dicht. Niet alle patches krijgen we geïnstalleerd, want het is zo complex. We krijgen niet alle baselines erin. Dus we gaan ook proberen te monitoren. We gaan kijken als er dan ingebroken wordt kunnen we dat dan detecteren, de zogenaamde SIEM oplossingen en de Security Operations Center. Wat je dan heel vaak ziet is dat ze dan, vooral met name in die SAP omgevingen, die bestaan uit meerdere SAP componenten en daaronder weer verschillende databases, besturingssystemen en netwerkcomponenten. We proberen ze dus al die logfiles te verzamelen en gaan ze dus nadenken van ja, als ik hier nou misbruik van wil maken, welke use cases moet ik dan in mijn zogenaamde Security Operations Center implementeren. En daar gaat het vaak fout, want een, een SAP-systeem alleen al, ja, daar, daar kan, kunnen gerust een paar miljoen loggegevens uh, log, uh, uh, per dag van, uh, van komen. Nou, om daar dan uh, de fouten in te zoeken, dat is echt een, een niche-markt. En eigenlijk wil je het liever vanuit een, een stapje terug bekijken. En je wil je beschermen, te, ja, je wil een pakket maatregelen implementeren die, die tegen jouw dreiging beschermen. Dus de dreiging die voor jou relevant is, voor jouw organisatie relevant is. Dus eigenlijk moet je een stapje terug doen, kijken vanaf een afstandje naar je SAP-landschap, welke systemen horen daar nou bij, welke connecties horen erbij? ook met derde partijen, ook met cloud providers. En dan kijken welke logische toegangspaden zijn hier nou slecht beveiligd en dan kiezen, moeten we dan nou hier een preventieve maatregel nemen, bijvoorbeeld de toegang dichtzetten. Moeten we een detectieve maatregel nemen, bijvoorbeeld de use case maken als iemand misbruik van maakt. Of zeggen we nou, we, doen liever, we treffen liever een responsieve maatregel dan als het gebeurt, dan hebben we een draaiboek liggen en weten we wat we moeten doen. En ik denk dat dat ook de juiste manier is om met zo'n complex landschap, wat over de jaren heen zo erg gegroeid is, om te gaan. Omdat het, ja, niemand kan het eigenlijk bevatten. En dat is ook, dat is ook meteen het mooie eraan. Omdat het zo complex is, is het voor heel veel bedrijven heel moeilijk. Maar geeft het als, als ja, beveiligingsspecialist heel erg voldoening om dan toch goed proberen te kijken... Wat is hier nou belangrijk en hoe kan ik hier nou het beste de beveiliging naar een hoger plan tillen? Dankjewel. Martijn Sprengers, ik wil je graag bedanken. Beveiligingsadviseur bij KPMG. Tot de volgende keer. Graag gedaan.